De Replenishing Multi-Sapil is een tweefase peeling die de zelfvernieuwing met 33% versnelt in 7 dagen. De huid wordt gekalmeerd zodat de droogheid en irritatie verminderd wordt. Fase 1 bevat een mengsel van AHA, PHA en TXA-zuren zodat de huid vernieuwd wordt en een gladdere, heldere krijgt. Uh, fase 2 combineert uh, werkstoffen die rijk zijn aan antioxidanten en oliën om het huidoppervlak te beschermen en te versterken. Uh, dus ook voor een uh, mooiere en gezondere levendige tint. Uh, je gebruikt het product iedere avond na de reiniging uh, en uh, je kan het product op een wattenschijfje doen uh, gezicht en decolleté aanbrengen. En je kan deze gewoon laten zitten. Dus je producten die je daarna aanbrengt, gewoon eroverheen doen.